Mama, Berber, Brian. Dit is de allerleukste familie van Nederland. Vandaag ga ik met jullie hebben over hoe je een kinderwagen inricht. Want als je de eerste keer naar buiten gaat met je kleine, pasgeboren kind... wil je natuurlijk dat dit zo veilig mogelijk en ja, zo warm mogelijk voor de kleine natuurlijk is. Ik ga je hierin uitleggen wat je kan doen om je kind zo aangenaam mogelijk mee naar buiten te nemen. Bij een kinderwagen hoort natuurlijk altijd de kinderwagen zelf en natuurlijk... Een matrasje waar de baby al lekker op kan liggen. Zorg altijd dat alles goed aangesloten is als je het matrasje gaat gebruiken. Natuurlijk kun je je kind niet op een kaal matrasje laten liggen. Dus pak je een molton. Die had ik al klaargelegd. Het is dus een simpele molton voor het matrasmaatje. En die gaan we eromheen doen. Nou, pak de hoeken beet. Kijk even wat de lange kant is. Ik ga hem eruit halen. Kijk hem lekker strak aan. Zodat er geen. vrouwen. of andere. onheffenheden in het matrasje zitten. Weet beetje misschien van jezelf wel. Dat het niet lekker is om op een matras te liggen. Maar dan van de ja. hoe je die dingen? Ja, er moet los in zitten. Ik begin altijd met een hydrofiele doek. Bij het hoofdje. Mocht je kleine dans vliegen, ligt altijd schoon. Dat kan een niet snel vies worden. Die leg je strak aan de bovenkant vast, waar je kleine zwart komt te liggen. En daaroverheen ga je het dekentje leggen. Ik heb deze al voorbereid met een uh, lakentje. Dit is een uh, simpele ja, doek. Volgens mij is de grote hier of doek. En, eh, daardoor zal je kindje een beetje in de wagen liggen. Nou goed, je legt hem in het wagentje. Met het labeltjes altijd naar beneden. En dan kan je hem inrichten. Dus haalt het matrasje eruit. Zorg dat het een beetje omlaag ligt. En dan kan je onder het matrasje. Gelukkig kan je het nog als je eruit halen. En zo maak je dus een kinderwagen Wil je nou met wat koeler weer naar buiten, dan begin je er nog een lekker truipje. Dat zie je in de volgende video van rijromijn.nl Gaan uitelijk met mama, papa en Brian naar mij. naar Hey, Hé, vergeet je één ding te melden? Dit is een regoes. Die kan je gebruiken voor als het regent. Je kan ze universeel bij de HEMA kopen of misschien bij de fabrikant vragen of ze ze voor jouw kinderwagen op maat hebben. Lekker de eerste keer buiten hè. Ja? Zeg een schatje. Dat was eigenlijk al bijna een En de hond is lekker blij. Wordt dus wordt eruit. uitgelaten. er was wanders in de kraanweek. Ja. Maar toen ging ik lekker met de op pad. Ja, dat is zo. Zijn we binnen? kom maar. Zee, zee.